Het moment is eindelijk daar. Jullie gaan op lust om reis. Je hebt nu vast een aantal verschillende offertes voor je liggen. Maar welke offerte en reisbureau past het beste bij jullie? Uiteraard willen jullie de beste keuze maken. Jullie hebben niet voor niets vijf jaar lang gespaard. Om te beginnen is het belangrijk om de offertes goed naast elkaar te leggen. Want waar betaal je nou precies voor? Let bijvoorbeeld op de duur van de reis. Vanzelfsprekend is een reis van 10 dagen voordeliger dan eentje van 14 dagen. Kijk daarnaast naar accommodaties. Waar slaap je precies? En wat zeggen de online recensies van deze accommodaties? Vergelijk ook goed welke activiteiten en maaltijden inbegrepen zijn. Hou er rekening mee dat de optionele activiteiten die genoemd worden leuk klinken, maar wel extra kosten met zich meebrengen. Kijk tot slot naar de openbare reviews op Facebook en Google. Wellicht is het goed om te weten hoe de reisbranche precies werkt. Een reisbureau, oftewel verkoopkantoor in Nederland, verkoopt reizen in soms wel meer dan 50 landen. Hoe kun je in meer dan 50 landen wereldwijd reizen organiseren, vraag je je misschien af. Deze reizen worden uitgevoerd door een Destination Management Company, ook wel een DMC genoemd. Dit betekent dat je een verkopende partij in Nederland en een uitvoerende partij in het buitenland hebt. De partij die de reis verkoopt, is dus niet degene die de reis organiseert. Je weet dus niet wie jouw reis uitvoert en met wie je tijdens je reis contact hebt. Waarom zijn twee partijen nodig om een reis te organiseren? Bij van Fiesta heb je te maken met één partij die zowel de reis samenstelt als uitvoert. van Fiesta neemt zelf verantwoordelijkheid voor de gehele reis van verkoop tot de organisatie en kan daarom de kwaliteit van zijn reizen garanderen. Bij van Fiesta wonen en werken alle collega's het grootste deel van het jaar in het werkgebied van 12 landen in Latijns-Amerika. Deze medewerkers doen continu onderzoek naar de nieuwste, tofste plekken in de regio en blinken daardoor uit met lokale, actuele kennis. Zowel in het voortraject als tijdens je reis ben je in contact met een Nederlandse werknemer die jouw behoeftes begrijpt en kennis heeft van zaken. Via WhatsApp sta je tijdens je reis 24-7 in contact met de medewerkers van Lustrum Fiesta door middel van een lokale simkaart met databundel. We hopen dat de video jullie helpt om de juiste keuze te maken.